Oh, lekker kort deze keer. Ja, katers. Heel kut. En ik heb nog slechter nieuws voor je. Hoe ouder je wordt, hoe erger ze worden. En geloof mij, ik kan het weten, want ik ben heel erg oud. Maar ik ga jou vandaag uitleggen hoe je van je kater komt. Stuur nu jouw DM naar Jiva en krijg gratis tips. Bier, wijn, sterke drank, shotjes, gisteravond was je kampioen in de atjesprint... de volgende dag word je wakker met knallende hoofdpijn, beschamende gevoelens... ...en een pik op je gezicht. Je hebt een kater. Maar ja, wat zijn nou de symptomen van een kater? Uh, droge mond, dorst, moe... Hoofdpijn, brandend maagzuur, buikpijn, duizeligheid, misselijkheid, slepen, trillen, diarree... ...minder concentratie, vergeetachtigheid, sneller geïrriteerd en geprikkeld... ...angst, somberheid of een depressief gevoel. Maar hoe komt het nou dat je het gevoel hebt dat je op sterven na dood bent na een avondje flink zuipen? de belangrijkste oorzaak van je kater is vochtverlies door de alcohol scheiden je nieren meer vocht uit en dus plas je meer droog je uit en heb je dus een kater en daarnaast uh, duurt het voor je lever 1 tot 1,5 uur uh, om een standaard glas alcohol af te breken dus ga maar na bij 6 glazen alcohol is je lever zo'n 6 tot 9 uur bezig om dit af te breken tegelijkertijd maakt je lichaam de giftige stof acetaldehyde aan ofwel etanol genoemd en dat stofje zorgt voor dat trillerige, duizelige gevoel wanneer je brak bent en voor de knallende koppijn. De misselijkheid en buikpijn worden veroorzaakt doordat de alcohol in je lichaam je maagslijmvlies irriteert... ...waardoor je lichaam meer maagzuur gaat aanmaken en hiervan word je dan weer misselijk en kan je gaan overgeven. Maar hoe kom je zo snel mogelijk van die kater af? Tijd voor een cursus Eerste Hulp bij Katers. Tip 1! Voorkomen is beter dan genezen. Een wijze vrouw zei eens, voorkomen is beter dan genezen. Maar ja, daar heb je niet heel veel aan als je al een kater hebt. Dan had je maar niet zoveel moeten zuipen. Nou, Heb je ook scheid aan mensen zoals Natas en waarschijnlijk je ouders... die dat al duizend keer tegen je hebben gezegd... dan kun je het beste gewoon goed voorbereiden op de schade. Want deze dingen heb je waarschijnlijk een miljoen keer gehoord... maar ze zijn toch echt heel belangrijk als het gaat om het voorkomen van een kater. Namelijk... Nooit drinken op een lege maag. Dit verergert de kater. Daarnaast is het slim om je glazen alcohol af te wisselen met water. Dus één glas alcohol, één glas water, één glas alcohol, één glas water. Of bestel bijvoorbeeld een uh, drankje als de Skinny Bitch, een wodka met spa Dan heb je gelijk je water binnen. Vermijd drankjes als rode wijn en bruine rum, want dit zijn namelijk voedselalcoholen. En voedselalcoholen verergeren je kater en zorgen ervoor dat de alcohol langzamer wordt afgebroken. En last but not least, nooit combineren. Dus niet alcohol combineren met andere drugs, maar eigenlijk ook geen verschillende soorten sterke drank met elkaar combineren. Dat werkt namelijk als een katerverdubbelaar. Tip 2. Als je bent wakker geworden met een. Hangover, dan heb ik goed nieuws voor je. Je hebt het in ieder geval overleefd. Het slechte nieuws is dat er verder weinig te doen is aan een kater. Dus je zult het wel echt moeten uitzitten. Oh. Wetenschappers hebben onderzoek gedaan naar wondermiddeltjes zoals perensap, tomatensap. of zelfs ochtendurine. En uh, ja. For real? Conclusie: het werkt allemaal niet. Dus bespaar jezelf de prijzige katerdrankjes en donkergele ochtendurine. Wat je herstel wel bevordert, is rust, gezond eten en flink bewegen. Mm. En skip je bakkie pleur, maar drink vooral veel water, want koffie droogt je nog verder uit. Zorg verder dat je voorraadje paracetamol goed is aangevuld, want dit is namelijk de lifesaver als je last hebt van koppijn. Maar pas op met ibuprofen. dit irriteert namelijk het maagslijmvlies en het is ook nog eens slecht voor je nieren. Dus... Okay. Op slot heb ik ooit van een diëtiste gehoord dat het laatste wat je moet doen bij je kater vet voedsel eten is. Wat super kut is, want dat is natuurlijk alles waar je zin in hebt. Maar vecht tegen die urge, want bij het vette voedsel moet je lichaam dat eerst gaan afbreken. En heeft het geen tijd om de schadelijke stoffen die veroorzaakt zijn door de alcohol af te breken. Dus geef je lichaam een break en blijf weg van de frituur. Tip 3! Dan gaan we het nu over het mentale gedeelte van de kater hebben. Want tijdens je kater leef je niet alleen een fysieke strijd... maar ook mentaal heb je een zware klap te verduren. Ook hier geldt het basisprincipe. Praat met je maat over je kater. Of in ieder geval, bel gewoon je partybuddies op en ga lekker samen uitbrakken. Want niks is beter dan je samen kut voelen. Ach, wat is dit jongens? niet wel echt een flinke kater. Kijk anders mijn video even terug. Dat was hem weer voor deze week. Volgende week zijn we er gewoon weer met een gloednieuwe DM. Heb jij nou nog een dringende drugsvraag? Stuur die dan gratis in naar Ed Spuiten en Slikken. En dat is nog niet eens alles. Als jij binnen één minuut duimpjes omhoog doet... dan kun je je abonneren op ons YouTube-kanaal voor 0 euro per maand.